En Petra Vering. Uh, ja, mijn naam is Petra Vering. Ik heb de Academie voor Virtuele Assistenten en manage bedrijfsgroei. Ik heb twee takken. Um, ik ben twee jaar geleden in het programma van Laura gestapt en ik had heel veel kennis en ik wist begot niet hoe ik daar een goed lopend bedrijf van moest maken. Het ging mij niet om: om he, je hebt zelf heel veel kennis in je, maar ik denk: hoe maak je daar nou een bedrijf van? Ik heb echt ook jouw stappen gevolgd, hè? gewoon high-end diensten, vanaf dag één high-end. Ik heb maar twee diensten en daar draait eigenlijk mijn hele business op, zeker van de academie. En ik ben dit jaar opnieuw teruggekomen naar het programma van Laura voor het nieuw Level, omdat ik wist van dit gaat heel goed, maar nou wil ik naar die volgende stap en hoe ga ik dat dan doen? En um, nee, net hadden we het over die zeven uh, stappen. En mijn stap is echt die persoonlijke ontwikkeling. En ik eigenlijk, ik ben nu bijna een half jaar zijn we bezig, de, de afgelopen twee weken begint dat pas tot me door te dringen wat dat dan precies is. Want ik weet, hè, alles wat ik nu doe, uh, ook de omzet die ik draai, alles wat nu gerealiseerd heb, is nog vanuit twee jaar geleden het programma. Maar wil ik nu die volgende stap maken, moet ik mezelf verder ontwikkelen. Ja. En, um, dus ik ben eigenlijk mijn eigen bottleneck als ik niet verder kom, dat, dat merk ik nu. Ja. Ja. En um, nu begint ook tot me door te dringen welke stappen ik daarvoor moet doen. En uh, dat is voor mezelf ook, hè? mijn leerschools veel meer afstand nemen, um, opschalen op een ander level nog. Dus die stappen kan ik nu gaan zetten omdat ik ook bewust ben van wat het is. Ja. Ja. Kun je iets vertellen over jouw omzet? Ja, ik, uh, op dit moment heb ik uh, 234.000 euro omgezet voor dit jaar. Wow.